En wat zeggen wij dan, Brian? Zeggen we altijd, hallo, leuk dat je weer kijkt. hé nee, niks. Nee, nee. Helemaal niks, zegt Brian dan. Hij uh, hey, wilt u nu aan mijn cameraman komen? Hij uh, uh, uh. hey, wilt u nu aan mijn cameraman komen? Ik ben van poot. Daar mag u niet aankomen. Ik kom niet aan u. U komt niet aan mij. Papa, mama, Berber en Brian. Familie, is Dit is de leukste familie van Nederland. Opa, oma en oma-Alkma kijken ook mee, hè? Kom juist bij papa. Kijk, Berber komt al. Berber heeft lekker een zakje brood. Ja, je hoort het. Ik zal jullie zo uitleg geven waarom ik zo hoest. Nou, dat brood is niet meer goed. Zullen we die, zullen we die aan de eendjes voeren? Ga je mee? Gaan we die aan de eenden voeren? Hebben jullie blote voeten allebei? Check. Maar de voeten. Waar zijn je voeten? Waar zijn je voeten? Check. Blote voeten, kom. Hallo, je vergeet de zak. De eentjes zijn hier. Kom, wat gaan we doen? Uh, eentjes voeren. Eentjes voeren, dus we gaan naar het grasveld toe. Hè? Zullen we weer naar binnen gaan? Kom, Berma en papa gaan naar binnen. Nee, ik moet ook. Nou, jij gaat ook. Ah, op de stoep. Papa mag alleen op de straat. Oh. Ga maar. Hier rijden auto's. Hier rijden auto's. Ja, maar papa let op. Nou ja, hier zie je het stalletje. En waar zijn mijn kinderen nou? Kom eens. Stalletje van Westland Sambal. Die We hebben weinig verkocht nu, maar het zal nog wel komen dit seizoen. Kom, aan de binnen. Dat Samen naar binnen. Leuk dat jullie allemaal weer kijken naar een nieuwe vlog van de familie Romein. Familie-romein.nl Ja, je weet het zelf wel. Jullie kennen het allemaal wel. Leuk! Ik ben de papa nog steeds. De kinderen die hebben zin om eitjes te koken en te gaan schilderen. Dus dat gaan we vandaag doen. Het is natuurlijk dit weekend Pasen. Dus we gaan even lekker de eitjes schilderen. Zodat mama met haar migraine die al de hele week op bed ligt, even lekker een eitje hebt morgen is overmorgen. Nee, zondag is pas Pasen. Zondag eerste Paasdag, maandag tweede Paasdag. Wat we eerst gaan doen is even de vissen de ruimte geven. We hebben nieuwe vissen gehaald, toch Brian? We hebben nieuwe vissen gehaald, hè? Ja. En die gaan we even openzetten in de zak, zodat uh, de visjes dus het aquarium in kunnen. Kijk aan, laat en nu moet ik hem weer draaien, zo dus. Hé, hey, maar die boterham, hé, hé, hé, hé. Maar die boterham in jouw mond, die was van... Die was aan de ene. Nou heb jij een vieze oude boterham in je mond. Nou heb jij een vieze oude boterham in je hand! Ja. <lacht> ik heb je. Hoi. ik Nou ja, de nieuwe. Oh, nu wil jij filmen. Ja, ik vroeg net of Brian wilde filmen of papa. Ga maar op je stoeltje zitten. Ga jij me filmen? Nee, op je stoeltje zitten. Hij, hey, ouwe vloghard op je stoeltje. Oude roman vloggert op je stoeltje. Kom op je stoel. Hé, waar ga je heen? Nu sta ik in de keuken en ga ik wat eitjes koken, zodat de kinderen het straks kunnen beschilderen. We gaan namelijk paaseitjes beschilderen voor het weekend, zodat mama in ieder geval een lekker eitje heeft. Oh. Zo, de eitjes liggen in de pan. Alsjeblieft, Rit, wat zeg je dan? Ik hoor niks. Dag ja, voor jou. Oké, okay, graag gedaan. Daar zijn ze, de gekookte eitjes. Dan ga ik er één aan. Draaien geven. Je weet hoe het werkt met het water, hè? Zo. Kast. Zo, kijk. Doe maar roze. Doe maar rood. Moet jij ook helpen, Brian. Moet jij ook helpen. Goed zo, klaar. Oh, wat mooi. Hoe goed gedraaid moet als die weg zit. Nou, eh... Uh... <laughs> Nu gaan jullie laten zien hoe je het mooist kan schilderen op tafel, het ei of wat dan ook. En ik, ik ga jullie een timelapse laten zien. Wilt u even niet aan mijn spullen komen? Hé! Hey, wilt u nu aan mijn cameraman komen? Hé! Hey, wilt u nu aan mijn cameraman komen? Ik ben van poont. Dan mag u niet aankomen, ik kom niet aan u, u komt niet aan mij. Hé, hé, hé! Hoe gaat het met jou? Nee. Nee, ja, maar je moet wel even luisteren. Hey, hoe gaat het met jou? Ik ben van pound! Hé! Hey, hey, hey, hey, hey. Wil je niet aan mijn cameraman komen? Wil je niet aan mijn cameraman komen? Hé! Hey, hallo, wil je niet aan mijn cameraman komen? Hé! Hey. Hé! Hey, politie! Politie, politie, ik ben van politie! ik ben zielig, ik word aangevallen, Au. Oh wat mooi, een Addo Den Haag-ei. Kijk ze, dan zagen ze opeens weer ons. Poef! Poef, hi. Hey! Hey, wat gaan wij zeggen tegen de kijkers? Wij zeggen een hele fijne Pasen. Hallo, fijne Pasen! Ja. Fijne Pasen. Dag. Dag. Doei. Dag. Zie ook een dag? Dag. Nou, je hoort het. Iedereen een hele fijne Pasen gewenst. Oma's, opa's, tante's, neefjes, nichtjes. Allemaal een gezellig Pasen en een ontzettend fijn weekend. Het gaat mooi weer worden, dus jullie kunnen ervan genieten. We zien jullie de volgende keer. Doei.